Goedemiddag, hartelijk welkom bij de persconferentie van de parlementaire enquêtecommissie commissie woningcorporaties. Uh, Zodanig is er gelegenheid uh, voor de media om vragen te stellen, uh, waarbij de voorzitter Roland van Vliet uh, namens de commissie op vragen zal beantwoorden. Uh, eerst is het woord nog aan de voorzitter om een korte toelichting te geven op het onderzoek en de komende weken. Dankjewel. Dames en heren. Ik heet u van harte welkom op deze persbriefing namens de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties, Woningcoöperaties, die hier overigens uh, voltallig aanwezig is, zeg ik u vol trots. Een uh, parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeks- en uh, controleinstrument dat de Tweede Kamer heeft en dit instrument dat zetten wij nu in bij het stelsel van woningcoöperaties en er is een goede reden voor. Nederland heeft een zeer grote sociale huisvestingssector. De 381 coöperaties hebben zo'n 2,4 miljoen sociale huurwoningen en één op de drie Nederlanders woont in een coöperatiewoning. Daarmee heeft Nederland naar verhouding de grootste sociale huisvestingssector van Europa. Door verschillende ernstige incidenten in deze sector is helaas veel maatschappelijk vermogen verloren gegaan. En het gevolg daarvan is dat huren extra stijgen, dat bouwprojecten vertragen of uh, helemaal niet meer doorgaan en dat er minder wordt geïnvesteerd in de verbetering en onderhoud van woningen. En wie is de dupe van dit alles? De sociale huurder. Die vele incidenten die hebben geleid tot maatschappelijke en politieke onrust. En bovendien is het vermoeden ontstaan dat het coöperatiestelsel niet optimaal functioneert. Daarom heeft de Tweede Kamer vorig jaar april de parlementaire Enquêtecommissie woningcoöperaties ingesteld... ...om aan waarheidsvinding te doen en de betrokkenen publiekelijk verantwoording te laten afleggen over hun handelen. Onze commissie heeft mandaat gekregen om onderzoek te doen naar de opzet en het functioneren van het hele stelsel van woningcoöperaties. Wij doen dat over een periode van zo'n twintig jaar met als startpunt... De brutering en verzelfstandiging van de corporaties van begin jaren negentig. Dat is een periode die wordt gekenmerkt door verschillende incidenten, wisselende accenten van beleid en vele verantwoordelijke bewindspersonen. Nou, onze enquêtecommissie wil de komende weken aan de weet komen wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Dit doen we door eh, naast Vestia een aantal casussen diepgaand te onderzoeken en tegelijkertijd te kijken hoe de politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden rond het coöperatiestelsel. Op basis van onze bevindingen uit het hele onderzoek, waarvan de verhoren onderdelen uitmaken, willen wij het coöperatiestelsel beoordelen en bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstig beleid. Nou, de afgelopen maanden heeft de commissie zich uitgebreid bezig gehouden met het vorderen en bestuderen van uh, grote hoeveelheden documenten, met het voeren van uh, gesprekken met uh, verschillende deskundigen en het houden van een substantieel aantal besloten voorgesprekken. Nou, daarnaast hebben we ook een overkoepelend literatuuronderzoek laten doen. Aangezien het informatievorderingsrecht essentieel is voor het slagen van een parlementaire enquête, ...heeft onze commissie maximaal gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Ook wanneer wij informatie niet kregen. En dan komt het er juist op aan om als enquêtecommissie door te zetten. Zo hebben wij als eerste enquêtecommissie sinds de invoering van de huidige wet op de parlementaire enquête 2008... ...een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Den Haag om informatie alsnog los te krijgen. De reden hiervoor was dat een betrokkenen bij de casus Watchdale afschriften van gespreksverslagen uit zijn eigen onderzoek niet aan ons wilde verstrekken. Nou, die rechtszaak die heeft onze commissie gewonnen en ik eh, moet u zeggen, daar zijn we bijzonder blij mee, want hiermee onderstreept ook de rechter het belang van een parlementaire enquête voor Nederland. En ook toekomstige enquêtes, misschien wel lopende enquêtes, onder deze WPE 2008 die kunnen voortborduren op onze jurisprudentie, die wij gecreëerd hebben. Ook van groot belang is het te vermelden dat onze commissie verschillende werkbezoeken heeft afgelegd aan diverse coöperaties, namelijk vier coöperaties in de Randstad en twee in het oosten van Nederland. We hebben daar geluisterd naar geluiden van de werkvloer, we zijn wijken ingegaan en we hebben met huurders gesproken, al of niet in verenigingsverband, onze commissie vond het belangrijk om een gedegen beeld te krijgen van coöperaties die gewoon aan het werk zijn. Nou, met dit alles aan voorbereiding wil ik u vandaag in ieder geval twee dingen zeggen. Ten eerste, onze commissie ligt op schema. Dat is tegenwoordig iets heel bijzonders, heb ik begrepen. We liggen op schema. En ten tweede, de commissie is er klaar voor, voor de openbare verhoren onder Ede. Vanaf woensdag 4 juni aanstaande starten deze openbare verhoren. Nou, verspreid over een periode van zes weken gaan wij getuigen en deskundigen verhoren. Daarbij zitten uh, coöperatiebestuurders, daar zitten ook andere leidinggevenden uit die sector bij, daar zitten commissarissen bij, daar zitten andere toezichthouders bij, daar zitten ook ambtenaren bij en natuurlijk zitten daar ook politici bij. Zowel uit de Tweede Kamer als van ministeries. Nou, die lijst van de eerste week van mensen die uh, komen naar de openbare verhoren, die zit in de map die u ze juist uitgereikt heeft gekregen. Dus de komende weken willen wij u laten zien wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Namens onze enquêtecommissie nodig ik u daarom van harte uit om die openbare verhoren de komende weken nauwlettend te volgen. En dan zal ik aan het eind van iedere dag van verhoren uh, de pers, als daar behoefte aan is, uh, als voorzitter nog even bijpraten. Tot zover mijn uh, inleiding. Dank u zeer. Dan is er nu gelegenheid voor de media om vragen te stellen. Heeft er iemand een vraag? Zegt u uw naam en uh, medium alsjeblieft ook. U zegt u uh, bent op schema, uh, maar ik had begrepen dat eigenlijk de openbare verhoren al eerder zouden beginnen. Waarom heeft dat toch iets langer geduurd? Nou nee, volgens mij liggen wij op schema. Als ik het plan van aanpak bekijk, zijn de verhoren voorzien voor de periode, ik dacht dat er staat mei, juni, juli. Nou ze beginnen begin juni en ze lopen dus zes weken door. Dat is dus uh, grosso modo uh, voor de zomer, hopen wij die af te ronden. Daarmee durf ik wel te zeggen dat we op schema liggen. Andere vraag. Ja. Daarvoor. Hebben jullie last gehad van strafrechtelijk onderzoek? Dat is een interessante vraag, maar uh, wij hebben daar geen last van, want als enquêtecommissie heb je je eigen verantwoordelijkheden. Wij doen dus gewoon ons onderzoek en uh, onderzoeken die andere instanties doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk wel zo als wij getuigen verhoren hier onder Ede. Dat dat wat zij hier zeggen niet kan dienen als bewijsvoering in een andere zaak, maar dat doet er geen afbreuk aan dat eh, andere instanties, zoals het OM, hun eigen werk eh, naar behoren kunnen doen. Nog een andere vraag, ja, echt een gang. Marcel Liegman van AD Paral. U zegt u gaat een aantal casussen diepgaand onderzoeken. Kunt u vertellen welke casussen dat zijn? Ja, we hebben. ...uitgebreid vooronderzoek gedaan. De openbare verhoren, dat moet u zo zien, zijn onderdeel van een zeer uitgebreid, breed en diepgaand onderzoek. En waar wij ons tot nu toe op hebben geconcentreerd is uiteraard de casus die in de motie van Bokhoven genoemd staat, dat is Vestia. En daarnaast heeft onze commissie een afweging gemaakt en zo kwamen we aan zes andere casusposities waar ook heel stevig naar gekeken is. En dat is Woonbron uit Rotterdam. Dat is uh, Rochdale uit Amsterdam, dat is Rontree uit Deventer, dat is WSG, de woningstichting Heertruidenberg, en dat is Servatius uit Maastricht, Maastricht en dat is Laurentius uit uh, Breda. Dat is een afweging aan de hand van een diversiteit aan incidenten die hebben plaatsgevonden en dit vond onze commissie uh, ernstige incidenten dan wel een, een, een mooie steekproef van soorten incidenten. We hebben daar gewoon onze afweging in gemaakt. De laatste de corporatie die u noemde was Geert was grond aankopen, dacht ik. Heb. Pardon? Je, was, ik versta het niet. ging er over grond aankopen, Geert ja, Alle aspecten die bij casussen spelen, die uh, ja. komen in ons onderzoek en dat is echt heel breed en heel diep. Het zal even te duiden welke coöperaties met welk soort probleem, maar het komt wel laat het wel een door. Ja. Een andere vraag nog, achterin. Prisco is financieel Dagblad, misschien heel erg voor de logistiek, maar ik tel iets van zes, zeven leden en ook iets van zes, zeven casus, hebben jullie die zo verdeeld, hoe is die werkwijze geweest, zijn jullie allemaal nu gespecialiseerd in een van die coöperaties? Nou, terechte vraag. Onze commissie doet natuurlijk dit werk binnen het gegeven mandaat voor de hele Tweede Kamer. Dus als commissie moet je ook hetzelfde kennisniveau hebben over dat stelsel en de casusposities die we onderzoeken. Dus wat u dadelijk zult zien bij de openbare verhoren is dat het meestal meer dan één vragensteller is. Volgens mij is dat eigenlijk altijd zo. En dat is verdeeld op basis van een interne afweging waarbij alle leden van de commissie ruimschoots aan bod komen. En waarbij we elkaar op hetzelfde uh, kennisniveau houden en brengen. Volgende vraag. Lars Bovenbeen, Nieuwsradio. Uh, meneer Van Vliet, uh, u heeft nu negen namen bekendgegeven van de eerste, sorry tien, uh, de eerste verhoren op de eerste drie dagen. Ja. Kunt, u, kunt u misschien iets meer zeggen over uh, de keuze van deze mensen, wat, wat u van hun verwacht? En ik ben ook heel benieuwd of Erik Staal ook uh, ergens nog uh, langs zou komen bij uw commissie? Nou, kijk, om met dat laatste te beginnen. Uh, we onderzoeken natuurlijk de casus vestia en, uh, en, en hoofdrolspelers uh, komen aan bod. De namen van latere weken dan die eerste week, waar we nu de namen van hebben gegeven. Die namen van die latere weken, die geven we ook later. Dat heeft ook een reden, omdat um, gedurende die openbare verhoren, kan er sprake zijn ook van uh, voortschrijdend inzicht en informatie die op een bepaalde manier in elkaar haakt. Dat betekent dat uh, de openbare verhoren en wie je daarvoor oproept, ...dat die lijst nog zou kunnen bewegen. Dat betekent ook dat we iedere keer met u die stap van een week vooruit willen maken. En daarom hebben we u nu die namen uh, van de eerste week gegeven. En die namen van die eerste week, ja, hoe komen we erbij? Dat zijn uh, hoofdrolspelers die samenhangen met casusposities die in die eerste week aan de orde komen. Uh, dat zijn uh, Woonbron en uh, Rochdale. En uh, het zijn uh, deskundigen die ons wat kunnen vertellen inleidend over het stelsel. Dus daar zit een bepaalde logica in de opbouw van de verhoren. En zo heeft onze commissie de afweging gemaakt dat deze naam in die eerste week valt. Ja, oh, gaat kijken. Nog even over Erik Staal. Vestia staat natuurlijk centraal in deze enquête. U zegt de hoofdrolspelers zullen komen. Ik ga er ook vanuit dat Erik Staal ergens bij u zult verschijnen. Maar kunt u daar misschien iets meer details over geven? Bevestiging dat dat zo is? Nee, maar kijk wat ik net zei, en dat is wel heel belangrijk om hem vast te houden. Onze commissie gaat week voor week met die logische opbouw aan de slag en dat kan betekenen dat het, de lijst nog beweegt. Dus we hebben er echt voor gekozen om per week de namen te geven en, uh, dus daar laat ik het even bij. Hi, Emily van en NRC Hansblad. Ik heb begrepen van sommige mensen die al wel zijn opgeroepen voor latere weken. Dus er gaan wel dan verschillende lijsten circuleren. Al is maar omdat wij zelf rondbellen, is dat toch niet handig om een voorlopige lijst uh, beschikbaar te stellen dat dat op basis van voortschrijdend inzicht kan veranderen? Dat, dat lijkt me logisch. Nou, ik begrijp je vraag hoor. Uh, op dit ogenblik hebben we als keer de Commissie deze afweging gemaakt. Daar voelen we onszelf lang bij. En uh, zou er sprake zijn van voorschijnend inzicht, uh, dan zullen we het hier zo snel mogelijk op te weten. Nog een andere vraag. Sander van Meswerke van uh, de persdienst. Uh, minister Klok die is natuurlijk ook volop bezig met uh, plannen voor de coöperaties. En die heeft een, een novelle in uh, voorbereiding die daar... Uh, van alles voor voorregeld, ook voor het toezicht. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie daar uh, met jullie conclusies ook uh, ja, invloed op willen uitoefenen wat er uiteindelijk in komt te staan. Uh, denkt u dat u nog op tijd bent uh, met de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie om daar voldoende invloed op te kunnen uitoefenen? Dat is een uh, interessante vraag, uh, ook voor ons. Kijk, wij uh, doen parlementair onderzoek met, uh, met enquêtebevoegdheden. Dat betekent dat we heel diepgravend te werk kunnen gaan met de ons ter beschikking staande bevoegdheden. Dat betekent ook dat wij er het volste vertrouwen in hebben, dat wij met een betekenisvolle rapport kunnen komen dat veel zegt over deze sector. Wat aan actuele politiek plaatsvindt, dat is natuurlijk uh, des ministers, en dat is een zaak tussen minister en uh, de woordvoerders van de Kamerfracties, zoals die in de vaste Kamercommissie zitten. Op die stoel kunnen wij niet gaan zitten, we hebben ons eigen mandaat, en van dat mandaat zullen wij ten volle gebruik maken om met een betekenisvol rapport te komen en daarna is het aan de Kamer eh, hoe men daarmee omgaat en of dat al of niet wordt ingebed in lopende wetgeving. Zijn er nog vragen? Ik had nog wel een vervolg chair vervolgvraag van deze volkskrant. op het strafrechtelijk onderzoek. We zien al direct iemand die in een strafrechtelijke uh, uh, procedure nog verwikkeld is, Hubert Müllerkam voelen jullie nou vrij om alles te vragen uh, wat er te vragen valt en is hij dan ook verplicht om op alles te antwoorden of is daar dan toch van jullie kant enige omslachtigheid geboden? Hm. Ik wil eigenlijk vooraf benadrukken als antwoord op deze vraag dat wil je je rol als parlementaire enquêtecommissie serieus nemen en invullen dan moet je ook gebruik durven te maken van je bevoegdheden. Dus je moet je eigenlijk zo vrij mogelijk voelen om dat te vragen waarvan je denkt dat je de antwoorden nodig hebt om de waarheidsvinding te doen en die publieke verantwoording aan het publiek te laten zien. Dus het antwoord is in ieder geval eh, ja, wij vragen wat wij denken dat nodig is. Als iemand daarnaast een ander traject zit en er is een andere instantie bij betrokken, dan zal die andere instantie niet nalaten, mag ik aannemen, om mijn eigen verantwoordelijkheden in te vullen en aan eigen bewijsvoering en garing te doen. Dus als iemand die in de eerste week hier komt betrokken is bij een ander proces, dan is dat in principe niet onze zaak. Wat je als enquêtecommissie doet is uh, dat je goed kijkt naar de omgeving waarbinnen iemand acteert, opereert en heeft gehandeld en dat betekent ook dat je uh, overlegt met derden. Maar dat doet er geen afbreuk aan dat wij als enquêtecommissie onze verantwoordelijkheid volledig nemen. Ja, het kan voorkomen dat anderen jou benaderen omdat zij ook geïnteresseerd zijn in iemand. Ja, daar doe ik. Gert Janssen van News uh, Kan iemand die zit zich dan ook beroepen op zijn verschoningsrecht en dus uh, hier een uur zitten zwijgen? In welk voorbeeld bedoelt u precies? Nou, bijvoorbeeld iemand die in een strafzaak betrokken is, die zichzelf niet wil uh, belasten met uh, uh, feiten die hij hier op tafel legt. We hebben eh, als enquêtecommissie eh, vergaande bevoegdheden. Daar zit een behoorlijk wettelijk primaat onder. Dus wij kunnen vragen wat we willen. En het aantal wettelijke verschoningsgronden is eh, vrij beperkt. En eh, in beginsel zal iemand eh, moeten antwoorden. Zijn er dan nog vragen? Volgens mij niet. Dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw komst. En dan zien, zullen wij u uh, vanaf volgende week ook zien, verwacht ik. Bedankt. Ja, hartelijk dank. Ik denk dat het heel interessant wordt voor de Nederlandse kijker, maar ook voor u als media. Dus houdt u ons nou lettend in de gaten. En ik ben, ik wil nog even zeggen, ik ben er trots op om met deze enquêtecommissieleden te werken. We zijn een zeer goed team. Dat wil ik nog even benadrukken.